Hi, welkom bij alweer het vierde deel van de mini-cursus Praten met prosodie. Mijn naam is Marike Goedegeburen en we gaan snel beginnen met het nieuwe onderwerp Intonatie. Intonatie is het ene laatste deel van deze mini-cursus. Het laatste deel is een quiz. Die wil je echt niet missen, dus hou mijn posts in de gaten. Maar nu intonatie. Wat is het en hoe gebruik je het? Intonatie is het verschil in toonhoogte binnen een woord of in een zin. De toon kan hoog of laag zijn, omhoog of omlaag gaan. Een bekend spreekwoord zegt het is de toon die de muziek maakt. Oftewel, het maakt uit hoe je iets zegt. De toon waarop je iets zegt geeft extra informatie. Bijvoorbeeld over je relatie met de luisteraar. Op de foto zie je twee manieren waarop de vrouw vraagt of je ook koffie wilt. De eerste is... Wil je ook koffie? En de tweede... Wil je ook koffie? De intonatie van een zin is vergelijkbaar met emoticons bij een tekst. Kijk naar het volgende zinnetje. Hoe klinkt dit voor jou met verschillende emoticons erachter? Bijvoorbeeld deze. Deze. Of deze. Met onze intonatie laten we horen wat we willen. Wanneer we de toon omhoog laten gaan aan het eind, is het een vraag. Koffie? Nu? Als we de toon omlaag laten gaan aan het eind, is het een feit of een antwoord. Koffie. Nu. We laten met de intonatie ook horen wat we niet willen. Als we de toon van één woord hoger maken, geeft dat een tegenstelling aan. Ik koop een nieuwe auto. Geen gebruikte auto. Ik heb een hond. Geen kat. Krijg je wel eens boze blikken als je iets zegt terwijl je het aardig bedoelt? Mensen luisteren vooral naar je toon. En toonhoogteverschillen worden niet in elke taal op dezelfde manier begrepen. In het Nederlands hoort de luisteraar aan de toon wat we van hem of haar vinden. Of we geïnteresseerd zijn en respectvol. Nog een paar tips om je verstaanbaarheid te verbeteren. Luister naar anderen in je omgeving. Hoor je dat ze met de toon variëren? Wanneer gaat de toon omhoog en wanneer gaat hij omlaag? Praat je aan de telefoon wel eens met iemand die je niet kent? Maak de toon aan het eind van een vraag dan iets hoger. Dat klinkt beleefd. We hebben nu alle onderdelen van prosodie gehad. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. Je bent nu klaar voor de quiz.